We staan hier bij de Oosterringweg. In 2022 gaan we groot onderhoud plegen aan de weg en het fietspad. In deze video vertellen we er graag meer over. Het asfalt van de weg en het fietspad voldoet niet meer, wordt vervangen. Daarnaast nemen we maatregelen om de verkeersveiligheid van de Oosterringweg te vergroten. We gaan aan het werk tussen de Kuilenweg en de Marknessenweg. Op het kruispunt met de Lutthelgeesterweg wordt een rotonde aangelegd. Ook de Nieuwlandseweg wordt op deze rotonde aangesloten, zodat in de toekomst het vrachtverkeer van en na het kassencomplex niet meer via het kruispunt met de Kalenbergenweg hoeft te rijden. Daarnaast wordt op het kruispunt met de Waarlozeweg en de entree naar de Orchideehoeve een zogenaamd linksafvak aangelegd. Met het linksafvak kan afslaanverkeer veilig wachten voordat ze afslaat. Dit voorkomt kop- en, en verbetert de doorstroming op de Oosterringweg. Ook wordt de weg iets anders ingericht. Zo leggen we naast de weg een ribbelstrook met glasbollen aan. Dit verhoogt de veiligheid op de weg omdat het bestuurders extra tijd en ruimte geeft om terug te sturen wanneer ze per ongeluk over de kantstreep komen. Het asfalt van het fietspad wordt vervangen door beton. Beton heeft een langere levensduur en is onderhoudsvriendelijk. Ook gaan we het fietspad ophogen zodat oversteken gemakkelijker wordt. De uitvoering van het onderhoud staat gepland voor 2022. De exacte planning en fasering wordt volgend jaar bekend. Tijdens het werk zullen de weg en het fietspad in fases dichtgaan voor het verkeer. Er worden dan verschillende omleidingsroutes ingesteld. Dit zal hinder opleveren voor zowel bewoners als het verkeer. Voor meer informatie gaat u naar www.flevowegen.nl Hier vindt u onder andere het verlopen ontwerp en de mogelijkheid om vragen te stellen. Ook kunt u zich hier aanmelden voor de gratis sms-dienst waarmee u op de hoogte blijft van werkzaamheden en calamiteiten op de door u geselecteerde provinciale wegen.